Dit is Jan, een zorgzame vader, een IT-specialist, altijd druk en met weinig vrije tijd. En dit is Emily, ballerina, net in de buurt kan wonen en onafscheidelijk van haar lieve hond Vido. Jan denkt net als veel anderen dat hij superman is en alles zelf kan. Hij heeft besloten op zijn vrije zaterdag de nieuwe boekkast in elkaar te zetten, maar zou liever met zijn gezintje buiten zijn. Emily heeft zichzelf tijdens de training geblesseerd en kan nu Vido niet uitlaten terwijl hij hoge nood heeft. Oeps! Hmm, misschien handig als iemand ermee kan helpen. Ah, nu is er Krokker. Krokker is de eerste buurtapp waar je behulpzaam buurtgenoten vindt die allerlei klussen voor je doen. En jij bepaalt voor elke klus of je betaalt, een vrijwilliger zoekt of dat je rouwt met een ander. Plaats je oproep, het is makkelijk en nog gratis ook. En kies uit reacties de Krokker die het beste bij je past. Kijk, met Krokker vind je snel en simpel behulpzaam mensen uit je buurt. Doe mee met Krokker om een klus gedaan te krijgen of om er een op te pakken. Krokker verbindt jouw vraag, klus of oproep met een handige buur. Hulp krijgen en andere helpen is het mooiste wat er bestaat. En zo leer je ook nog je aardige buursgemeen te kennen. Zo krijg je meer tijd voor de leuke dingen in het leven en creëren we sociale en economische waarden. Krokker. Technology connects. Humanity unites.